Een hospitalisatieverzekering kiezen is absoluut geen eenvoudige opdracht. Gelukkig hebben wij Anne, dat is onze verzekeringsexperte. Welkom, Anne. Anne, eerst en vooral een hospitalisatieverzekering. Hoe verschilt die eigenlijk van een gewone ziekteverzekering? Wel In België is het zo dat je verplicht bent om aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij het HZIV, de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. En uh, wat is het verschil? Eigenlijk een, als je aansluit bij een ziekenfonds, dan betaal je een kleine bijdrage. En dan heb je in ruil daarvoor ook nog een heleboel aan voordelen. Sluit je bij het HZTV aan, dan heb je enkel die ziektekostenverzekering. En die ziektekostenverzekering die is verplicht om eigenlijk gebruik te kunnen maken... Van ons verzekeringssysteem, van, de, van onze gezondheidszorg. Dus je kan naar de tandarts gaan, je kan naar de dokter gaan. Dat is eigenlijk het gewone basissysteem. Ja, dat is eigenlijk puur de ziektekostenverzekering die tussenkomt. Zoals je zegt, als je naar de tandarts gaat, de huisdokter, mm -hmm. uh, ook opnames in een ziekenhuis. Opnames in een ziekenhuis, maar waarom heb je dan nog een hospitalisatieverzekering nodig? Want Wel, het is dan toch gedekt. Bij een ziekenfonds moet je het eigenlijk zo zien: uh, dat is, die betalen maar een klein deeltje. Mm -hmm. Ziekenhuisfacturen kunnen enorm oplopen. En uh, wat heb je dan? Dat werkt eigenlijk in stapjes. Je krijgt je ziekenhuisfactuur, dan betaalt jouw ziekenfonds een deeltje terug, of die ziektekostenverzekering, en eigenlijk de overschot die kan betaald worden door de hospitalisatieverzekering. Je zegt kan betaald worden, het is dus niet verplicht om zo'n hospitalisatieverzekering te nemen. Nee. Nee, absoluut niet. Die ziektekostenverzekering die is in België verplicht. Een hospitalisatieverzekering, dat kies je volledig vrij. Maar als je dat dus niet doet, ja, dat betekent dat je zelf eigenlijk in staat om al een ja. factuur te betalen als je gehospitaliseerd ja. wordt. En je zegt al, die factuur die, die loopt enorm op. Volledig juist. Maar ja, je een verplichte ziekteverzekering hebt bij een, bij een ziekenfonds, is het dan niet logisch om de hospitalisatieverzekering ook bij het ziekenfonds te nemen? Dat kan, maar dat hoeft niet. Je hebt eigenlijk bij een hospitalisatieverzekering twee opties of zoals jij al zegt bij je ziekenfonds en doorgaans zijn de premies daar wel iets lager mm -hmm. of bij een privéverzekeraar uh, en het is eigenlijk een kwestie van te vergelijken. Ja, je zegt bij een, bij een ziekenfonds is een hospitalisatieverzekering goedkoper. Ja, die prijs, daar kunnen we niet omheen, die is wel belangrijk voor veel mensen. Dus mijn vraag, hoeveel kost een goede hospitalisatieverzekering? Maar dat hangt in eerste instantie enorm af van, uh, van bepaalde criteria. In eerste instantie je leeftijd, um, dan ook welke franchise dat je wil ja. aanvaarden. De vrijstelling dus. De vrijstelling. Of je, of je dat je zelf gaat betalen als er iets gebeurt. Ja, inderdaad. Um, wat is er dan nog belangrijk? Of jij in, in een, een- of een tweepersoonskamer wenst opgenomen te worden. En dus die factoren allemaal spelen een grote rol in het bepalen van die prijs. Maar laat ons zeggen dat een gezonde dertiger of veertiger voor 250 euro wel een zeer goede hospitalisatieverzekering kan hebben. 250 euro per jaar? Ja, inderdaad. Ja, om een hospitalisatieverzekering kiezen, dat is niet makkelijk, want je moet met heel veel verschillende parameters rekening houden. Veel mensen gaan er ook geen zin in hebben om het huiswerk te maken, ik ook niet trouwens. Maar uh, je hebt meegewerkt aan een koopwijzer hè, die het leven toch wel vergemakkelijk mogen zeggen. Hoe werkt die precies? Wel, eigenlijk op basis van een aantal vragen berekenen wij voor jou de beste hospitalisatieverzekering. Digitalisatieverzekering. Wij vragen je in eerste instantie naar je geboortedatum om je leeftijd te kennen. Wij vragen ook waar in België dat je graag uh, opgenomen wilt worden. In welk ziekenhuis in Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Wij vragen ook of je in een één of meerpersoonskamer wenst opgenomen te worden, franchise. En op basis van al die criteria berekenen wij dan eigenlijk de beste verzekering voor jou. En de beste prijs. En de beste prijs. En dat loont echt wel de moeite, want uh, als je ziet wat er uitkomt uit onze koopwijzer, dan ga je vaak zien dat daar eigenlijk echt wel betere verzekeringen uitkomt met een zeer hoge kwaliteit, misschien wel voor een mindere prijs. Qua prijs moet je rekenen dat je doorgaans wat goedkoper af bent bij een ziekenfonds, maar om nu te zeggen, als je onze koopwijzer gebruikt, zoveel ga je besparen, dat kan ik niet, want een gezonde 30 dertiger of 40er die betaalt misschien maar 250 euro, maar iemand van 65 plus ja, die kan met een premie zitten van, van 2.000 euro. Omdat het risico groter is op Inderdaad. aandoeningen die ja, met de leeftijd toevoegen. Oké, okay. superhelder uh, Anne, dank u wel. Wil jij er meer over weten? Wil jij ook onze koopwijzer eens gebruiken om een hospitalisatieverzekering te kiezen? Neem dan een kijkje op onze website.